Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. Ken je het spel Steen, Papier, Schaar? In deze missie ga je daar een digitale versie van maken. Als je met z'n tweeën bent, kun je allebei je microbit programmeren en zo het spel spelen. Heb je maar één microbit, dan doe je het gewoon om de beurt. Start nu je browser op en ga naar de pagina makecode.microbit.org. Je komt terecht in de Microbit Editor waar je met blokjescode jouw Microbit zelf kunt programmeren. Pak eerst uit de linkerbalk van de invoerblokjes het blokje bij schudden en sleep het naar je werkveld. Maak dan een variabele tool. Een variabele is een waarde of gegevens die opgeslagen worden in het geheugen van de computer. Je kunt de variabele op elk moment aanroepen in je code en de waarde van de variabele kan veranderen. In dit geval staat de variabele voor een van de drie tools van het spel: de steen. Papier of de schaar. Sleep dan het steltool in op 0 blokje in het bijschudden blokje. Je kunt deze video steeds even op pauze zetten terwijl je aan je programma werkt. Pak dan uit wiskunde het blokje, kies dan uit rekenen het blokje, kies willekeurig 0 tot 10 en plaats het op de 0. En verander de 10 in een 2. Dan uit logisch een als-waar-dan-blok en plak het onder het steltool-in-blokje. Dan ook uit logisch het blokje 0 is 0 en vervang de eerste 0 door de variabele tool. Uit basis voeg je toonlichtjes toe en teken je een papier. Als jouw code nu een 0 kiest, dan toont de microbit het papiersymbool. Nu jij. Klik nu twee keer op het plus-icoontje. Dupliceer via de rechter muisknop het tool is 0 blokje en plaats het achter anders als. Verander de 0 in een 1. En het basis het blokje toon lichtjes. En teken een steen. Als laatste nog de schaar. Je hoeft niet te controleren of de variabele tool een 2 is, want 2 is het enige getal van 0, 1 en 2 dat is weggelaten. Kies weer toon lichtjes en teken een schaar. Klaar! Dit gaat er nu gebeuren. Wanneer je de microbit schudt, kiest jouw code een willekeurig getal van 0 tot 2 en slaat het op in de variabele tool. Is de variabele tool een 0, dan toont de microbit het papier. Anders als de variabele tool een 1 is, dan toont het de steen. Is de variabele tool geen 1 en geen 0, dan toont de microbit de schaar. Nu jij. Als het lukt?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 Bij mij komt het hexbestand in de map Downloads terecht. Nu sluit ik mijn microbit met de USB-kabel aan op mijn laptop. Er verschijnt een nieuwe drive, microbit. Ik sleep het hexbestand naar mijn microbit en hop, hij staat erop. Koppel vervolgens de microbit los van de computer. Sluit de batterijen aan. En schudde maar.